you mm -hmm. Dag dames en heren, niet overal, maar op sommige plaatsen in Nederland lijkt het al een beetje herfst te worden. Steeds meer blad valt van de bomen. Dit lijkt al toch een beetje op een herfstachtig plaatje. Heeft niets te maken met de naderende herfst. Voor onze weerkundigen begint die 1 september. Maar het heeft alles te maken met de droogte en voorlopig staat er geen regenwater op het programma. Ja, misschien in de nacht naar woensdag dat er nog net een bui het zuiden van Limburg aandoet. Maar verder zorgt een hoogdrukgebied ten noorden van ons land voor een noordoost- of oostenwind, waarmee over het algemeen hele droge lucht wordt aangevoerd. En ook de temperaturen gaan de komende dagen zelfs weer wat omhoog. Nou, vanavond natuurlijk niet, dan begint het af te koelen in Nederland. De bewolking lost meer en meer op. Zon die breekt nog even goed door en de wind uit noord- of noordoostelijke richting die neemt zeker in het binnenland duidelijk in kracht af. En vannacht staat er dan zelfs zo weinig wind dat er weer wat nevel en mist kan ontstaan. En het wordt toch ook wel weer koud met land temperaturen die zelfs weer rond een graad of 10 uit kunnen komen. En morgen, dinsdag. Belooft het een prachtige zomerdag te worden. Voor de liefhebbers van zomerweer of degene die nog vakantie hebben in eigen land ziet het er vriendelijk uit. Want de zon die breekt uitbundig door. In de middag zien we wel wat sluiwolken, wat stapelwolken, maar het aandeel van de zon is behoorlijk. Het blijft ook overal droog en met een bries uit noordoostelijke richting wordt het dan zo'n 22, 23 graden in het noorden van Nederland. Maar de zuidelijke provincies kunnen een zomerswarme dag verwachten met zo'n 25 of 26 graden. Woensdag een vergelijkbaar weerbeeld. Veel zon, soms wat bewolking, droog en vergelijkbare temperaturen op diverse plaatsen worden dus weer zomers warm. En ook later in de week verandert er voorlopig weinig in het weerbeeld. Het is rustig zomerweer, zelfs begin september. En in het weekeinde zien we ook de temperaturen nog altijd op zo'n 23, 24 graden uitkomen. Dan komt er wel vanuit het zuiden wat meer bewolking opzetten, maar veel meer dan een enkele lokale bui zit er voorlopig niet in de verwachting.